Ik ben een dikte reggae man, echt ja dat is wat ik voel dan. Als het is dat ik de hoor, dan is dit take, take it maar niet We moeten samen voor een beter wereld gaan. Ik zie ik welke ik komen me naar Als ik kijk en doe, dan voel ik maar bewaard. Het is een staat van een staat van beweging. Als ik denk vader, nog eens heel Ik zie ook welke komen Maar ik zeg ook liever waar maar zal nog een werk in al met de maakt past vast niet is die is een al de Wat ik verstaan zit eens weg ik gaan goede is ik denk het maar niet. We moeten samen ver een bitter wereld gaan. Also wie zit ik dan en ik de rigging man. heb ik niets gebeurd wil lezen ook al zitten er andere zitten daarom zitten je Heb mijn mening er ook dat wezen, maar is niks zeggen. Ja, dan pak ik maar wat lezen als ik raad. Heb je ze? Heb ik niets gebeurd wil lezen ook al anders het andere zitten daarom zitten mijn mening er ook dat wezen, is niks zeggen. Ja, dan pak ik maar wat lezen. Als ik denk je ik echt blij. Wil de horen